Hoi, en leuk dat je kijkt. EU-claim bestaat dit jaar 10 jaar. En dat gaan we groots vieren door middel van. <lacht> Via uw persoonlijk online dossier. U stuurt aan de. Hij ging zo goed! En hier werden passagiers de dupe van. En hier werden passagiers de dupe van. En het is hartstikke simpel om mee te doen. Je... Simpel. Simpel. Onder het tapje Mijn Account de inloggegevens staan. <lacht> Ik was vergeten. 23 februari spande de kroon. Met 500. 453. Ah, van januari tot en met maart, eind dit jaar. Nee, niet eind dit jaar. Dit jaar!